De koppelingen van het It's Learning Leerplatform, geautomatiseerd gebruikersbeheer met IMS-IS en vereenvoudigd inloggen met e-login zorgen voor meer tijd voor beter onderwijs. Uw school gebruikt meerdere applicaties. It's Learning is daar één van. Die verschillende systemen staan los van elkaar. In iedere applicatie worden dezelfde gebruikers handmatig aangemaakt en wijzigingen moeten in meerdere applicaties worden doorgevoerd. Dit handmatig beheren en wijzigen van docent- en leerlinggegevens is foutgevoelig en arbeidsintensief. Het IMS-IS-koppelvlak van ItsLearning maakt het mogelijk om het gebruikersbeheer te automatiseren. Het schooladministratiesysteem wordt dan het voedende systeem. ItsLearning zorgt voor het IMS-IS-koppelvlak. En een middelwerpprogramma zorgt dat de juiste informatie uit de bron via het koppelvlak in ItsLearning komt. En eventueel in andere aangesloten applicaties als de Active Directory of het Roosterprogramma. Gebruikers worden dus alleen in de bron-applicatie ingevoerd, in de juiste hiërarchieën gezet en voorzien van alle andere rechten. En worden door de koppeling automatisch aangemaakt in ItsLearning. Ook alle wijzigingen worden automatisch overal doorgevoerd. Naast het gebruikersbeheer kan met het IMS-IS-koppelvlak ook het aanmaken van vakken in ItsLearning geautomatiseerd worden. Uit de schooladministratie of het roosterpakket Zermelo wordt de verdeling in jaarlage vakken, klassen en clusters één op één overgenomen in It's Learning. Voor iedere combinatie van vak, klas of cluster uit het lesrooster staat dan automatisch een digitaal klaslokaal klaar. Ieder jaar opnieuw. Zo'n digitaal klaslokaal noemen we in It's Learning een roostervak. Ook de juiste docenten en leerlingen krijgen automatisch toegang tot die vakken. En alle wijzigingen die in de schooladministratie worden doorgevoerd komen vanzelf in itslearning terecht. Bijvoorbeeld als een leerling overstapt naar een andere klas. De docent hoeft hier niets voor te doen en kan zich concentreren op de inhoud en op de leerlingen. Met de mogelijkheden van het IMS-IS koppelvlak behoort het handmatig aanmaken en wijzigen van gebruikers en vakken tot het verleden. Eén keer per jaar de koppeling controleren is genoeg. Belangrijker nog is de eenduidige structuur die door deze koppeling ontstaat in itslearning. Die structuur zorgt voor overzicht en herkenbaarheid bij leerlingen en docenten, bevordert de samenwerking tussen docenten en vergemakkelijkt het maken van heldere afspraken rondom het gebruik van It's Learning. Resultaat, meer duidelijkheid richting leerlingen en ouders. Als het gebruikersbeheer is geautomatiseerd kan ook het toegangsbeheer vereenvoudigd worden met een tweede It's Learning module, namelijk e-login. Voor de diverse applicaties zijn meestal verschillende inloggegevens nodig, waardoor men al snel de draad kwijtraakt. Welke sleutel voor welk systeem? Wachtwoorden worden gewijzigd of vergeten of ze komen op straten liggen omdat wachtwoorden vaak ook in agenda's worden geschreven? Dat leidt nogal eens tot frustraties. Dat moet allemaal weer rechtgezet worden door sleutelbewaarders binnen de school. Kostbare tijd die ten koste gaat van het onderwijs. Met e-login van ItsLearning wordt de toegang tot ItsLearning uitbesteed aan de centrale gebruikersdatabase van de school. Wanneer je bent ingelogd in bijvoorbeeld Office 365 heb je toegang tot alle applicaties zonder dat je een tweede of derde sleutel nodig hebt. En verkrijg je dus direct toegang tot ItsLearning of tot een andere aangesloten applicatie. Ook thuis kunnen de leerlingen en docenten overal naar binnen met dezelfde sleutel. Samengevat. Samen met een middleware programma maakt het IMS-IS-koppelvlak automatisering mogelijk van het gebruikersbeheer in itslearning en eventueel van het vakkenbeheer. De e-login module vereenvoudigt de toegang van de gebruikers tot itslearning. Uw Its Learning Account accountmanager kan u meer vertellen over deze gouden combinatie. Voor beide systemen investeert de school eenmalig in het opzetten van de koppelingen met daarnaast jaarlijkse licentiekosten. Maar de uitbreidingen verlagen de beheerkosten en de werkdruk van docenten. Want de juiste docenten en leerlingen hebben altijd toegang tot de digitale vakken waar alle digitale leermiddelen staan. Kortom, de uitbreidingen zorgen voor een kwaliteitsimpuls die de docent, leerling en ouder tevredenheid zal vergroten. De koppelingen van It's Learning, geautomatiseerd gebruikersbeheer en vereenvoudigd inloggen zorgen voor meer tijd, voor beter onderwijs.